Goedemiddag allemaal, ik ben Aaron. ik ben 21 jaar en ik kom uit Amersfoort. Ik zit op Stanley University en ik studeer en Management. Ook zit ik op de HOK um, En ik train drie keer per week en ik heb uh, wedstrijden. Um, verder vind ik Leeuwarden een hele leuke stad. Ik hoop dat jullie hem ook een hele leuke stad vinden. Um, ik denk dat er veel dingen zijn te doen voor elke soort persoon. Je kan sporten, je kan uitgaan... ...je kan heel veel lol hebben, je kan shoppen, er is zelfs een Zara, wat een spul. En, um, ja, ik hoop dat jullie net zoals ik uh, het zelf denken over Leeuwarden, dat je daar ook op mij gaat stemmen. En dan misschien zie ik je wel een keer weer bij het uitgaan of in de kroeg of uh, wie weet op de sportclub. Dus allemaal, tot ziens. Doei.